Hoe ben je popsport? Nou ja, wij waren op dat moment uh, ja, allemaal heel jong en heel fanatiek om, uh, om beter te worden. Um, dus wij hebben heel veel van die workshops en zo gedaan en we hebben, we hebben zoveel mogelijk gespeeld en we hebben ook wel iedereen zijn, uh, zijn kritieken uh, die we kregen, hebben heel serieus meegenomen. En, zo. en dat hebben ze ook wel gezien. Dus de popsport gaat erom welke band niet wie, wie de beste band is uiteindelijk. Uh, maar de band die het meeste groeit mensen, dat was toen een tijd zo. Ik denk dat het nu nog steeds ja, zo is. Ja, is prima dat het nog steeds zo is. Ja. Niet iedereen bent al even hard groeien, maar het feit dat je groei doormaakt uh, is positief. Ja. En kritiek, ja, niet iedere bent kan tegen kritiek. Dat, nee, dat is, is wel waar. duidelijk. Maar dat is wel, ja, wij vonden dat toen, toen heel fijn um, om die kritieken te krijgen, omdat we dat we dan beter konden worden. En, ja, dus het is, het is, kritiek is altijd maar hoe je het zelf oppakt, hè. je kan er iets uithalen of je kan je ervoor uh, proberen af te schermen. Dan, dan, uh, uh, dan krijg je kritiek en dat neem ik aan dat het kan allemaal mensen uit de, uit de muziekindustrie zijn die, uh, die met popslok meelopen en, uh, ja. en je bandje bekijken. Ja, klopt. Ik Van heb ook zijn, vaak ja. in Reuvel gezeten bij, uh, bij Sander Romans en toen, uh, ja, daar is wat tijd door gebracht, op de rockstation. Ja, ja, de rockstation. Ja. Yeah. Ja, toch verplekkend. Toen, toen we daar de eerste keer kwamen, we echt iets over. Wow. Ja, dat was toen ook net nieuw. Ja. Dat, ja, uh, dat uh, zal ook nog rond die tijd zijn opgestart, denk ik. Ja, ik denk dat we uh, net een jaar of twee jaar of zo uh, worden, dan. En dan word je, word je echt geholpen ja. met, met bandcoaching dus echt gewoon met muzikanten individueel, band zijnde, tekst schrijven, muziek ja. schrijven? Ja, je mag eigenlijk zelf kiezen, dus uh, wij, hadden, wij hadden bijvoorbeeld uh, podium performance, vonden we het belangrijk en uh, ja, hoe, hoe we eruit zagen uh, op het podium. Ja. Dus echt de, de presentatie en de songwriting deden, uh, hebben we denk ik één coaching in gehad, van uh, uh, oh, meisje, oh, Julie, hm? Toen, dat weet ik nog, op een, uh, op een, zomer, een hete zomerdag op een zolder gemal ben ik, dan, uh, <laughs> dat, dat weet ik nog, daar hebben we dus uh, wel songwriting gedaan, maar we hebben vooral de performance gedaan. En, uh, ja een styling, uh, een styling workshop hebben gehad van uh, Ingeborg Steenmans ah, Zij is echt heel tof ja zeer getalenteerde kledingmaker soms niet eens scherp ja ja en die maakt voor de, voor de grote in de metalwereld maakt zij de ja, kleding precies, dus een goede keuze, de van, keuze uh, inderdaad ja. ja dat was toch wat hij dus via via Sander uh, Sander hebben, uh, een workshop van haar kunnen krijgen maar wel een bijzondere keuze dat jullie als band dan dat noemen want als ik naar, naar bands om me heen kijk, dan is het allemaal... Ja, ik wil beter leren tekst schrijven of beter, uh, toch iets beter de muziek leren maken. Yeah. Maar heel weinig denken maar na over muziek zie ik eruit. Ja, en dat klopt. is iets waar ik als fotograaf me echt aan stoor. Als ik dan naar het podium kijk en gewoon denk je, ja, het ziet er gewoon niet uit. Ik, ik snap dat het band goed klopt en het muziekje klopt wel maar het ziet er niet uit en dan vind ik dat zo jammer dat yeah. daar geen tijd aan besteedt of terwijl ja, jullie daar eigenlijk meteen een keuze voor maken van ja ja yeah, uh, precies dat, dat vinden we wel een onderdeel van de totale act yeah. wat het ook gewoon is ja yeah. maar nou, wij hadden wij hadden zo individueel hadden we wel uh, drie mensen of zo in de band die, uh, die al een songwriting deden dus wij, wij konden wel een, een stukje op weg met die zomer. Als je nu afluistert, hoor je natuurlijk wel dingen. Maar voor ja. toen de tijd was dat, zat dat voor ons gevoel wel snor. Ja. Dus toen zijn we, uh, we over de performance meer gaan. En dan helpt, uh, helpt Sander je, en dan helpt uh, wat andere mensen je. En, uh, ja, verder van de is overal, ja, die is echt is overal. overal. Uh, daar kom je ook niet onderuit, dat is terecht ook niet, opnieuw. het is een toffe gast en, uh, en die snapt hoe het zo goed werkt. Ja, precies. En dan, uh, dan mag je naar, nou, ik denk dat het Amsterdam dan is? Ja. Melkweg? Uh, ja, Melkweg.